Wat zijn drie video's die elk bedrijf in deze tijd nodig heeft om gezien te worden, om in gesprek te komen met nieuwe leads, om nieuwe klanten te krijgen en om klanten te behouden? Welke video's heb je daar precies voor nodig? Nou, het is in ieder geval geen bedrijfsfilm of een introductiefilmpje op je website. Je hebt andere video's nodig en het zijn er maar drie. En Ik zal je straks ook vertellen welke video het meest interessant is om mee te beginnen.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 Uh, mijn kanaal Verdienen met Video heeft uh, minder dan 1000 abonnees en ik krijg daar uh, heel goede klanten mee. Nou goed, terug naar het onderwerp van deze video. Drie video's die elk bedrijf nodig heeft. Ik zie veel bedrijven een aantal dingen doen waardoor ik weet dat ze eigenlijk niet precies doorhebben hoe videomarketing goed werkt. Uh, ze gaan bijvoorbeeld uh, een introductiefilmpje maken voor, uh, op hun website. Nou, zoals de naam al aangeeft, uh, ze gaan hun website bezoekers welkom heten. En ze gaan zichzelf voorstellen en iets vertellen over hun product of hun dienst. Uh, maar er is iets anders wat uh, veel belangrijker is dan welkom zeggen. Want marketing draait namelijk niet om jou, maar om jouw klant. En die wil alleen een oplossing voor zijn probleem. Wat ik ook vaak zie is dat bedrijven een uh, dure bedrijfsfilm laten maken. Het ziet er prachtig uit met mooie stockbeelden, mooie footage. Um, maar het probleem van zo'n bedrijfsfilm is, elk bedrijf kan deze videobeelden gebruiken. En je concurrent die precies hetzelfde aanbiedt en precies hetzelfde zegt. Kan die bedrijfsvideo ook gebruiken. Ander logo, andere voice-over, ander muziekje eronder. En de video is inwisselbaar. En als het goed is, is jouw bedrijf niet inwisselbaar. Dus wij doen video heel anders. Uh, mijn klanten blijven bij mij terugkomen voor strategische videomarketing. En met de video's die we voor hun bedrijf creëren, komen ze heel direct in gesprek met de juiste mensen. Aan wie ze hun producten en diensten verkopen. En ze positioneren zichzelf echt als een expert in hun vakgebied. En als je gezien wordt als expert, dan willen mensen met je werken. En dan word je ook eerder gevraagd voor interviews en voor presentaties. En met videomarketing creëer je ook een heel mooi hefboom-effect. Want elke volgende video levert weer meer op. Want mensen bekijken nu eenmaal meerdere video's van je. Uh, zeker als je een complex product hebt of een aanbod dat uh, ja, een flinke investering in tijd en geld vraagt. En door de video's die je verspreidt, uh, krijgen potentiële klanten steeds meer vertrouwen in jouw aanpak. En een ander voordeel is dat je er ook steeds beter in wordt. En als je video eenmaal onder de knie hebt, dan uh, zal het ook veel minder tijd van je vragen om te doen. Uh, nou, video heeft heel veel voordelen voor bedrijven. Dat is natuurlijk ook waarom steeds meer bedrijven video als een marketingmiddel omarmen. En uit onderzoek blijkt ook dat 85% van de bedrijven video als een marketingtool inzet. Dat is ook logisch, want video zorgt voor meer organisch verkeer naar je website. En mensen blijven ook langer op je website als je ja, heel waardevolle en relevante video's deelt. Dus de vraag is niet langer of je video als marketingmiddel inzet. De vraag is natuurlijk hoe je video als marketingmiddel inzet om uh, ja, in contact te komen met nieuwe klanten. Nou, hoe maak je nou een video waardoor je gesprekken in je agenda krijgt? Nou, dat is door iets te zeggen in je video wat de aandacht trekt bij jouw klanten. Iets waardoor ze willen kijken en willen doorklikken. En het grote verschil ga je maken door wat je zegt in je video en niet eens hoe mooi je video is. Uh, en een manier om een video heel interessant te maken voor jouw potentiële klant is door echt in te zoomen op één heel specifiek probleem of een heel specifiek idee wat ja, heel relevant is voor jouw klant. En met een verhaal dat echt interessant en relevant is voor jouw klanten gaat, uh, gaat je videomarketing al gelijk veel meer opleveren. Nou, anders dan uh, zelf in beeld zijn in je video is er een video die nog veel overtuigender is en dat is een videotestimonial. Want als je je tevreden klanten laat vertellen waarom ze precies voor jou hebben gekozen dan geeft dat natuurlijk heel veel vertrouwen aan, aan potentiële klanten. En uh, Videotestimonials zorgen ervoor dat uh, potentiële klanten al helemaal verkocht zijn op jou en op je aanbod uh, nog voordat je in gesprek gaat. Dus je gesprekken worden van veel hoger niveau. En je hoeft ook minder gesprekken te voeren om uh, ja, nieuwe klanten te krijgen. En ik ben zelf heel erg blij dat mijn, uh, mijn klanten zo enthousiast zijn. En daar ook over willen vertellen in een videotestimonial. En ik zie een videotestimonial echt als een groot cadeau uh, waar iedereen mee geholpen is. Want uh, ja, ga maar na. Uh, jouw klant geeft jou een uh, positieve beoordeling en jij geeft jouw klant een, een podium door de video op je website te plaatsen of op je YouTube kanaal of uh, via je LinkedIn profiel uh, en jouw potentiële klant die wordt natuurlijk gerustgesteld omdat hij ziet dat jouw klant uh, ja, voor dezelfde keuze heeft gestaan en uiteindelijk voor jou koos nou, het is daarbij wel echt essentieel om de juiste vragen te stellen tijdens een interview met klanten uh, om ervoor te zorgen dat ze uh, ja, dat het een hele goede testimonial wordt die echt impact maakt. En uh, dit zegt een van mijn klanten daar bijvoorbeeld over. Mijn naam is Lara Balwielski en ik wil iets vertellen over hoe ik het ervaren heb met Noortje. Uh, zij, is, uh, nou, zij helpt mij om videotestimonials te maken. Dus, uh, zij interviewt mijn klanten en, uh, over de resultaten die ze halen in mijn programma. En, en dat zorgt uh, dan ja, dat het geüpload wordt op de sociale media. En dit is helemaal fantastisch. Want ik heb gemerkt, dus door dit te doen, en, en dus eigenlijk voor heel veel mensen zichtbaar te maken wat mijn klanten aan mijn programma hebben, dat ik daardoor veel meer klanten heb gekregen. En, en zij zorgt ervoor dat mensen echt hele goede dingen zeggen. En, en dat je echt zoiets, ja, dat het heel veel impact heeft gewoon. Het gaat om video, dus het is meteen heel overtuigend. Dus ik ben heel erg overtuigd van het idee dat je met video je, je testimonials moet laten zien. Daar ja, kun je niet een, een, een dubbele bodem in hebben of zoiets. Hè? Dat wat je misschien wel met tekst wel kunt hebben. Je hoort het mensen echt uitspreken. Maar ja, daardoor kunnen heel veel mensen meteen overtuigd raken. Dus ik ben zelf super blij dat Noortje dit zo goed doet en dat ze hier echt in gespecialiseerd is. Waardoor, ja, ik, ik merk het gewoon dat mijn klanten die filmpjes echt bekijken, nieuwe klanten. En dat ze erdoor geraakt zijn. Dat, dat merk ik echt. Ze, dus ze zeggen, ja, die, die andere klant van jou zei dit en dit. Het, het, het heeft echt impact op ze gemaakt. En ja, volgens mij is er geen betere manier om echt vertrouwen te geven aan je klant. Eigenlijk kan je niet zonder videotestimonials. Ja, er zijn zoveel aanbieders en, je moet er echt uitspringen. En moet, het gaat allemaal om vertrouwen in marketing. Je kunt niet zonder. Maar ik vind Noortje heel erg goed erin om echt hele goede video's te maken, die heel krachtig zijn, krachtige uitspraken. En, uh, dus ik beveel haar enorm aan. Mijn bedrijf is echt gegroeid dankzij haar. Dankjewel, Laura. Het leuke aan samenwerken met haar is dat zij altijd open staat voor nieuwe ideeën. En ja, het allerbelangrijkste dat ze het doet en dat ze door blijft gaan met video. En ze is er in de afgelopen jaren steeds beter in geworden. En uh, ja, Video is nu eenmaal een leerproces. En als je het voor je uit blijft schuiven dan uh, ja, kun je het niet leren. Nou, naast uh, de video met waardevolle informatie uh, en videotestimonials is er nog een uh, laatste video die elk bedrijf nodig heeft. En uh, ja, daar kan ik heel kort over zijn, want dat zijn korte video's voor op social media. En die doen het gewoon heel erg goed op uh, LinkedIn en op Facebook, omdat uh, ja, mensen er gemakkelijk even naar kunnen kijken. vraagt niet veel om uh, veel tijd om te maken ook van jou en om te delen. Uh, helemaal als je die korte video met je smartphone maakt. Uh, je hoeft er alleen het begin en het einde even af te knippen. Uh, je zet er een mooie videoanimatie achter en je bent klaar om je video op uh, social media te delen. En Een voorbeeld van een uh, korte video is uh, deze, die ik maakte tijdens uh, de masterclass Leads krijgen met LinkedIn-video's. Wordt heel goed bekeken. En het heeft me weer nieuwe volgers en ook nieuwe LinkedIn-connecties opgeleverd. Nu ben ik niet het type dat uh, uitnodigingen verzamelt, maar wel om op LinkedIn te verbinden en samen te ontdekken of ik iets voor hem of haar kan betekenen. Maar goed, samenvattend, uh, als je een video wil, dan uh, laat je een bedrijfsfilm maken. Als je goede leads wil, dan heb je strategische videomarketing nodig. En wat is dan de beste video om als eerste te gaan maken? Is dat een video met waardevolle informatie? Een videotestimonial waarin je klanten aan het woord laat? Of juist een korte video voor op social media? Nou, ik weet dat heel veel mensen video voor zich uitschuiven. En als ze het doen, dan willen ze het helemaal perfect doen. Maar daardoor wordt de drempel gewoon veel te hoog. Dus mijn advies is, maak het jezelf niet ingewikkeld en begin met een korte video waarin je een waardevolle tip deelt. Nou, vraag je je af waar je het beste je video deelt? Nou, YouTube blijft nog steeds het meest gebruikte platform voor video. Logisch ook, want YouTube is heel goed voor SEO, dus voor je organische vindbaarheid in Google en in YouTube. En het werkt vandaag, morgen, overmorgen en over jaren. Uh, zonder dat je er veel omkijken naar hebt, want YouTube is echt een uh, lange termijn strategie. En daar leer je alles over in mijn uh, programma YouTube voor bedrijven. Maar vergeet ook LinkedIn niet. Uh, het zakelijke netwerk wordt steeds interessanter voor bedrijven om hun uh, video te delen. Uh, maar LinkedIn is uh, eh, voor video is echt korte termijn gericht. Nou, als je merkt dat je er alleen niet uitkomt, meld je dan aan voor een uh, gesprek. Ik geef je heel graag ideeën over de videostrategie die het beste bij jouw bedrijf en bij jouw situatie past. Uh, en, ja, een video die je in deze tijd trouwens ook wil, is een video voor je online leeromgeving. Hiermee geef je je klanten extra waarde zonder dat het jou tijd kost. Maar dat ga ik een andere keer wel uh, over door, anders wordt deze video te lang. Nou, abonneer je op mijn YouTube kanaal om een melding te krijgen als ik weer een nieuwe video voor je heb. Uh, over videomarketing. En als je nou mensen uit je netwerk kent die geholpen zijn met deze informatie, deel deze video dan. Dat uh, waardeer ik. En uh, dankjewel voor het kijken naar deze video en ik uh, zie je graag in de volgende video.